Voor Devius TV, een van de jongeren van de selectie van de A-selectie, mag ik wel zeggen, Matthijs Valster, denk ik. Matthijs, stel je eens voor. Nou, Ik ben Matthijs Valster. Ik uh, kom uit Ermelo. Ik ben 19 jaar, dus inderdaad een van de jonkies van de groep. En uh, ja, ik uh, mag uh, dit seizoen eindelijk bij het eerst aansluiten. En je ja. leert uh, steeds uh, meer en meer, week na week. Ja, zeker. Zeker door de trainingen dan. Uh, Leer toch wel met het niveau mee te spelen. dus uh, ja. ja. Uh, je komt uit een uh, sportief uh, gezin, denk ik? Ja, zeker. Mijn uh, vader die wielrent heel veel. En uh, mijn moeder die heeft vroeger ook heel veel gevolleybald. Dus inderdaad een uh, sportief gezin. Ja, ja. en ze kon ook nogal redelijk turnen ook. Ja, ik kreeg van mij bij ringen zwaaien altijd wel een 9,5 of zo. Dat zou heel goed kunnen. Of een 9,8 ja, of een 10,6. 10, ja, 10, 10 ja, <laughs> dat idee zou zo kunnen. Ja, nee, nee, maar in ieder geval uh, sportief, sportief gezin. gezin. Ja. ja, leuk. En uh, ja, dat pik je dan uh, toch wel mee, hè? Ja. ja, zeker. Zeker. Toch altijd een beetje bezig zijn. Ja. Dus, uh, ja. hey, je hebt uh, vanaf uh, de pupillen bij DVS gezeten? Ja, dat heette toen nog World Cup. En uh, daar ben ik gestart inderdaad. Toen naar de F'jes, E'tjes enzovoort. Mooie successen geboekt ook in de jeugd? Uh, ja, ik ben uh, kampioen geworden met uh, Lennart Smedes. Dat is in de B1. Dus dat, was, dat was wel een leuk, uh, ja, een leuk moment. Ja, pak dat ja. mee hè? Zeker, al, alles wat je ja, in je jeugd uh, hebt meegemaakt aan, uh, aan voetbal. Dat, uh, ja, ik, ik heb daar zelf al, altijd eigenlijk de leukste herinneringen aan. Ja, Ja, Maar nu, uh, natuurlijk onder uh, grote weerstand, moet je je toch maar uh, zien te bewijzen. En dat uh, is best pittig, denk ik. Ja, dat is zeker pittig. Het is toch wel een heel verschil met, uh, ja, met de jeugd, natuurlijk. En uh, ja, ik heb geluk dat ik vorig jaar wat momentjes heb kunnen pakken. Dus uh, ja, langer dan uh, komt het wel hoop ik. Ja, ik herinner me nog uh, dat ene paasje van Anin Cora naar jou en uh, pats uh, laag in de verre hoek. Laag in de verre hoek, inderdaad. Ja, dat was wel een mooi moment. Ja, de eerste goal was wel leuk. Ja, dat, ja is, dat is een heel mooi moment. Ja. Maar je zoekt natuurlijk meer van die momenten op. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat, uh, zeker, dat uh, probeer ja, ik uh, wel te doen. En je probeert je natuurlijk elke training, moet je, je maar weer steeds uh, uh, bewijzen. Zo van, nou, trainer, je kan nu bijna niet meer om mij heen. Ja, is dus inderdaad... Ik uh, probeer dat wel, maar het is natuurlijk lastig. Er is veel concurrentie, veel goede jongens hier. Zo. Dus uh, ja, ik doe mijn best. Ja, je, ja dat geloof ik. Dat, dat, maar dat zegt iedereen, hè? Ik, ja, ik doe mijn best. maar um, Doe je nog uh, specifiek ook uh, dingen de, de tussendoor? Om, om toch die drive te hebben? Als zin Hoe bedoel je dat? Ja, nou, uh, uh, in de gym of zo, of wat dan ook. Nee, ja, zoals je, ik ben best wel atletisch gebouwd. Dus ik heb niet echt... Ja, ik, dan word ik denk ik alleen maar trager als ik nog in de gym ga zitten. Dus nee, dat doe ik niet per se, maar ik eh, probeer wel een beetje op mijn balbehandeling eh, ja, Heel goed. Te ja Dafne Schippers die, die kregen opeens van die hele dikke benen, die ging de gym in en, uh, en opeens uh, <lacht> liep ze niet meer zo hard. Nee, nee, ja, dat, dat, uh, nee dat moet ik helemaal niet hebben. Joh. nee uh, Precies, hartstikke goed. En uh, je studeert nog? Zeker, ik uh, studeer nu in Apeldoorn. Ik ga mijn derde jaar in van mijn hbo. Ik studeer security management en integrale veiligheidskunde. Dat is een hele mond vol, maar uh, ja, daar ben ik ook wel druk mee bezig. Nou, dan, dan kun, je, kun je zo bij uh, Bouwman uh, ja, uh, aan de gang, ja. Hè? toch? Ja, ja inderdaad. Als het, als het niet lukt op het veld, dan, uh, dan ga je gewoon uh, bij de ingang staan. Nou ja, dat ja, zou kunnen. Nee, maar uh, ik, zit nu, ik doe nu stage bij een crisismanagementbedrijf, management bedrijf. Dus uh, nee, ik ben, uh, ben wel druk bezig met mijn studie, inderdaad. Hartstikke goed, ja. heel mooi. Hey, uh, wij wensen je in ieder geval uh, ongelooflijk uh, veel uh, succes de komende ja. tijd. En heb uh, je uh, uh, geduld? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Dus het, het is niet zo van een, na dit seizoen, ja, uh, we nauwelijks minuten gemaakt. Uh, doei, Matthijs. Nee, zo zit je niet in elkaar. Of dat ja, weet, dat weet dat je niet. Dat, dat weet ik niet, dan moet ik even kijken naar het seizoen hoe het loopt. Okay. en uh, Wat mijn kansen zijn. Ik hoop dat het gaat lukken. Matthijs? Ja, echt waar. Ik ga je volgen. En DVS-TV, jou natuurlijk ook. Ja, Oké, okay, bedankt ja, voor dankjewel. dit interview.